Er is een demonstratie, er is een opstand, uh, Extinction Rebellion. Sommige mensen denken, hé, hey, een beetje extreem om voor het klimaat op te komen, voor ja, de dieren die uitsterven met geschreeuw, met getrommel en blokkeren van een weg. Maar is het niet eigenlijk heel extreem hoe onze ja, business as usual is? Is het niet eigenlijk heel extreem? in wat voor wereld we leven. We hebben daar jarenlang enorm veel uh, ja, welvaart van gehad. Een enorm soort feestje, een uh, feestje van uh, ja, rijkdom eigenlijk. Maar er zijn dingen gebeurd die ongelooflijk schadelijk zijn voor de planeet. En het is nu heel voelbaar aan het worden. De, dier de diersoorten sterven uit. En daarom is het eigenlijk heel erg normaal en heel relaxed uh, om te zeggen dat kan zo niet langer. Um, hier uh, staan een aantal, ja, ongeveer duizend mensen. We doen het voor iedereen! Yes! We doen het uit liefde! Voor iedereen! Uit liefde! Precies. Voor iedereen! Het is gewoon een feestje hier bij het Rijksmuseum. Yes! Het is veel leuker op straat buiten het Rijksmuseum dan in het museum. Precies! Ja. In het museum bewaren we de mooiste dingen die de mensheid heeft gemaakt. Um, er zijn ook heel erg mooie dingen die de natuur heeft gemaakt. Nou, daar strijden we vandaag voor en uh, kom allemaal naar het Rijksmuseum.